Welkom allemaal, in deze video zal ik jullie laten zien hoe je de lengte van een zijde kunt berekenen met behulp van de tangens. We nemen een driehoek, een rechthoekige driehoek. Driehoek ABC, hoek B is de rechte hoek, verder weten we dat hoek A 30 graden is, AB een lengte van 10 heeft en BC weten we niet. Om de lengte van bc te berekenen gaan we gebruik maken van een goniometrische verhouding, namelijk de tangens. De tangens korten we af tot tan. Wat is nu precies die goniometrische verhouding? Nou, we kunnen zeggen de tangens van een hoek is gelijk aan de overstaande rechthoekzijde, RHZ betekent rechthoekzijde, en deze overstaande rechthoekzijde delen we door de aanliggende rechthoekzijde. Terwijl de tangens van een hoek is gelijk aan de overstaande rechthoekzijde gedeeld door de aanliggende rechthoekzijde. We zien hier twee keer een rechthoekzijde. Wat is nu een rechthoekzijde? Nou, we zien hier de rechte hoek en de zijde die vastzitten aan die rechte hoek, dat noemen we de rechthoekzijde. Met welke hoek gaan we werken? Nou, we zien hoek A is bekend, die is 30 graden, dus we gaan werken met hoek A. De overstaande rechthoekzijde. Kijkend vanuit hoek A is BC de overstaande rechthoekzijde. Dus daar vullen we in BC. Aanliggende rechthoekzijde. Welke rechthoekzijde? Dus we hebben twee rechthoekzijden en welke van deze twee ligt vast aan hoek A? Dat is AB. We hebben nu dat de tangens van hoek A gelijk is aan de lengte van BC gedeeld door de lengte van AB. Laten we eens invullen wat we hebben. We weten hoek A heeft een grootte van 30 graden. BC is de onbekende zijde, dus die weten we nog niet. En AB heeft een lengte van 10. We hebben nu de tangens van 30 graden, is gelijk aan BC gedeeld door 10. Nou, we willen graag de lengte van BC berekenen. Hoe kunnen we dat doen? Daarvoor maken we gebruik van een ezelsbruggetje, namelijk wanneer we zeggen 2 is 6 gedeeld door 3, nou, uiteraard is 2 6 gedeeld door 3, dan zien we dat BC op de plaats van de 6 staat. Nou, hoe kan ik met die 2 en die 3 6 vormen? Nou, 6 is gelijk aan 3 keer 2. Dat betekent dat bc gelijk moet zijn aan 10 keer de tangens van 30 graden. Nu pakken we onze rekenmachine erbij. We vullen in 10 keer tangens 30 en we zien 5.773502 enzovoort. Oftewel, bc is afgerond 5,8. Nu kan het zo zijn dat jij een andere uitkomst hebt. Controleer dan even of je de gegevens goed hebt ingevoerd, maar er kan ook nog iets anders aan de hand zijn. Namelijk de instelling van je rekenmachine. We zien hier de twee meest gebruikte rekenmachines, de Casio en een Texas Instruments. Wanneer we kijken naar de TI, dan moet daar bovenin het scherm staan deg. Dat is de instelling die we gebruiken als we hoeken en zijden gaan berekenen met de tangens. Staat die nu niet op deg, dan kun je hem alsnog op deg zetten. Je toetst hiervoor. Mode. Je gaat met de pijltjes naar DEG en vervolgens druk je op ENTER. De rekenmachine staat nu in de goede instelling. Heb je een Casio, dan moet er boven in beeld een D staan. Staat daar geen D, druk dan twee keer op MODE en vervolgens op 1. Je zult zien dat er dan een D'tje in het beeld verschijnt. Let hier even goed op, anders zullen alle antwoorden fout zijn. Dus de Texas staat op DEG. En de Casio staat op D. Laten we nog eens naar een voorbeeld kijken. We hebben hier een driehoek. Driehoek PQR en hoek R is de rechte hoek. PR is 22 en hoek Q is 57 graden. We hebben een rechte hoek nodig, anders hebben we geen rechthoekzijde. En we willen de lengte van QR berekenen. Ik begin met het noteren van de gegevens. Ik zie hoek Q is 57 graden de overstaande rechthoekzijde vanaf hoek Q is PR en deze heeft een lengte van 22. De aanliggende rechthoekzijde QR en van deze weten we de lengte niet, immers deze willen we gaan berekenen. We nemen de tangens. De tangens van hoek Q Het is dan de overstaande rechthoekzijde gedeeld door de aanliggende rechthoekzijde. Oftewel de tangens van 57 graden, immers Q of hoek Q heeft een grootte van 57 graden, is gelijk aan 22 gedeeld door QR. We gebruiken ons ezelsbruggetje. 2 is 6 gedeeld door 3. QR staat op de plaats van de 3. 3 vorm ik door 6 te delen door 2. Oftewel QR is 22 gedeeld door de tangens van 57 graden. Dit vullen we in op onze rekenmachine. En we zien QR is afgerond 14,3. Oftewel QR heeft een lengte van 14,3. Hiermee.